Welkom bij je Sinan. Dankjewel. Goed uit nou. Graag gedaan, leuk dat je er bent. Uh, ik zag je inderdaad een paar keer in de wijk rondlopen en toen dacht ik, heet. maar dat is Sinan-chan, die moet ik even uitnodigen. Mm -hmm. En uh, toen gingen we een keer koffie drinken en toen kwam ik erachter dat we ook nog iets anders gemeen hebben. Namelijk dat jij ook Koerisch bent. Mm, ja. Zeker. Koerisch, Mijn moeder. Ja. Uh, mijn vader niet, maar uh... hey, ja, klopt. En jij ook, toch? En ik ook, inderdaad. Irakees Koerisch, dus ja. uit Zuid-Koeristan. Uh, maar laten we daar zo meteen op terugkomen. Ja. Uh, stel even jezelf voor voor de mensen die je misschien niet kennen. Uh, de mensen die mij niet kennen. Mijn naam is Sinan Djan. En ik ben documentairemaker bij BNN Varen. Alweer een tijdje. Uh, ik zit nu alweer ruim 19 jaar in de journalistiek. De eerste acht jaar... Ik als redacteur gewerkt, vooral voor Zembla, een onderzoeksprogramma wat nog steeds bestaat. En later, vanaf 2011, ben ik de documentaire op de gerold en uh, voornamelijk uh, uh, oorlogsconflicten uh, gebieden. Uh, Hoe ben je daar ingerold? Nou, de VPRO en de VARA, uh, want de VARA uh, was toen nog niet gefuseerd met BNN, uh, die. Uh, gingen een, een drieluik maken, een documentaire drieluik maken over uh, tien jaar na 9-11, na de aanslagen in Amerika. En hadden een aantal VPRO-mensen en een aantal VARA-mensen gevraagd. Um, eigenlijk was het een soort uh, tegenlicht uh, uh, meets, uh, Zembla. Mm. Um, en ik mocht daar ook aan meewerken. En uh, nou ja, uiteindelijk... Uh, uh, er uh, waren wat mensen ziek. Uh, er waren wat mensen die afhaakten. En uh, zo langzaam schoof ik uh, door. En mocht ik samen met oud uh, nos correspondent Mustafa Oppie, uh, die helaas niet meer leeft, uh, mochten wij deel 1 maken samen. De aanvliegroute heette die. En dat ging over de motieven van de kapers van 9-11. Ja. Dus ik had mij heel erg verdiept uh, in ziyad -Jara. Uh, Wie dat is dat? Dus de Libanese uh, kaper uh, van uh, vlucht 93, die neergestort is op Pennsylvania. Dus die heeft het doel zeg maar, niet bereikt. En, uh, um, uh, en Mustafa Oepi uh, had zich verdiept in uh, uh, Mohammed Atta, hè, de, eigenlijk een beetje de, de, de leider van, uh, van, van de kapers en uh, uh, uh, Egyptisch. En uh, daar hebben we een soort parallelvertelling uh, van gemaakt. En, uh, het was wel mooi dat uiteindelijk uh, uh, voor ons de conclusie was, aanslag is krantisch en heeft een krantische impact uh, gehad. Mm -hmm. uh, nu nog steeds, als we kijken naar de afgelopen 20, 20 jaar, 21 jaar nu. Mm -hmm. uh, uh, maar het waren toch gewone jongens. En... Uh, uh, en ze hebben veel gehad. Dat is gelukt dus Maar Wat bedoel je met gewone jongens? Nou, kijk, wat, wat, wat natuurlijk de afgelopen 21 jaar vooral uh, uh, iets... Laten we zeggen vanuit de complottheorieën van uh, dat het een coachplan was. En dan weet ik veel dat het... Oh, dat het een inside job was. was en een inside job. En dat het uh, toch ja, goed voorbereid was en noem maar op. Het was helemaal niet goed voorbereid. Het was echt belabberd voorbereid. En het was gewoon gelukt dat het, dat het, dat het, dat het gelukt is. En, uh, um, en het waren in die zin ook gewone jongens uit, uh, uit Hamburg. Hè? Die zij studeerden uh, daar een deel daarvan. En uh, ja, kijk, bij zo'n groot aanslag, bij zo'n groot plan, dan denk je dat daar ook. Ja. Bijna een iets... soort mythische figuren achter zitten. Maar, dat, maar dat, dat is gewoon niet zo. Het waren gewoon simpele jongens die ook nog met hun eigen identiteit afreisden naar, naar Amerika. Heel veel dingen helemaal niet goed hebben voorbereid. Uh, ja, dat is, het is eigenlijk een wonder dat het gelukt is, zeg maar. Ja, ja. Onderling ruzie met elkaar maken, dat soort dingen allemaal. Ja, ja. En, uh, het waren nou gewoon ja. een stel amateurs. Nou ja, bedoel, als Zia Jara geen geld had voor een ticket voor het vliegtuig. Dus je gaat zo'n grote aanslag plegen en je hebt geen geld om het dik te ja. dikken. Dat vind ik wel allemaal toerisme. Ja. Maar wa waren het dan ook echt uh, uh, uh, uh, gewoon zelfstandige jongens? Hadden ze totaal geen uh, binding die, met anderen? Nou, ze, hadden, ze gingen naar de El -Koets in in Hamburg. Maar die, uh, op een gegeven moment vonden ze dat ook niet meer interessant. Dus hadden, hielden ze van die huiskamersessies, zeg maar, ja. thuis. En. Um, uh, en het bijzondere is, zij waren naar Afghanistan afgereisd, een deel van de jongens, om te trainen en uh, te gaan vechten in Tsjetsjenië. Ja. Dat was het plan eigenlijk. En toen ze daar aankwamen en uh, uh, nou ja, al vrij snel uh, uh, uh, kennis maakten ook met, uh, met, met Bin Laden, toen dacht Osama van, uh, ja, we hebben nog een plan met vliegtuigen. Maar ja, die Jemenieten, die, die, uh, die krijgen geen visum en die Saoedi's zijn te dom, had hij gezegd. Dus, uh, en er kwamen jongens uit Europa en die konden makkelijk een visum krijgen ook mm. voor, voor Amerika. Dus hij dacht, hé, hey, uh, en het, het originele plan was twintig vliegtuigen. Niet eens vier, twintig vliegtuigen door Sheikh Khaled Mohammed bedacht plan. Een uh, Pakistaan uit North Carolina, daar geboren, getogen was en verbitterd is, uh, is, is weggegaan. Die wilde dat uh, er 19 vliegtuigen zich op ja, symbolische plekken in Amerika uh, uh, uh, daar zouden do doorboren. En een 20e vliegtuig zou hij zelf zitten en die zou op JFK in New York landen. En hij zei dan: uh, Uitstappen en zeggen, Ik ben het meeste brein, dat deze. Nou, je begrijpt natuurlijk in een wereld van, van, van ego's dat Bin Laden dacht, oh, dus jij denkt de, de, de show uh, te, te gaan stelen. Dus zelfs, ja, ik kan het gewoon niet uitleggen. Het is een soort, een soort kinderachtigheid die ongekend is. Daarom zeg ik ook, van, ik vind het heel bijzonder dat het alsnog is gelukt. Onderlinge ruzie, egotripperij... Ja. Uh, uh, Eén heeft geen ticket gekocht, de ander heeft ruzie met zijn moeder, dat weet ik veel. Het is echt, echt een, het was een, een bolle boel. En da, dan lukt het uiteindelijk toch uh, uh, om, om die aanslag uh, uh, uh, te plegen. Um, en, um, ja, en de gevolgen daarvan hebben we gezien eigenlijk. En die, en die zien we nog steeds in, in het leven. Kijk gewoon naar de beveiliging in, uh, op, op luchthavens bijvoorbeeld. Ja. ja, dat wilde ik inderdaad zeggen. Het was ja. natuurlijk inderdaad... het waren misschien dan wel kinderen en er was ja. onderling ruzie, maar ja. het heeft natuurlijk wel... die kinderlijke ego's hebben wel ja. heel veel leed veroorzaakt. Zeker. Het is uiteindelijk in zijn, in zijn opzet is het gelukt. Ja. En um, uh, het heeft twee oorlogen veroorzaakt, uh, Afghanistan en, uh, en, uh, en Irak. Um, ja, allerlei wetgeving wat is aangepast, ja. scherp is, uh, terrorisme wetgeving, Rontane uh, is opgericht. Ja. Hè? Ik bedoel, uh, het, heeft, het heeft heel veel ellende veroorzaakt voor de mensen in het Midden-Oosten ook, absoluut. Ja, ja. want überhaupt dat, het, dat er een oorlog in Irak ontstaan is, dan als... Als gevolg van de, de, de, de dingen die gebeurd zijn na 9-11 is natuurlijk ja. absurd. Ja. Want Irak had er helemaal niks mee te maken. Nee, nee de, de twee uh, argumenten waren dat Bin Laden en Saddam Hussein uh, een link hadden met elkaar. Ja. Dat is nooit bewezen en dat is ook niet zo. En massa die we volgens mij nog steeds zoeken in, uh, in Irak en nog niet gevonden hebben. Uh, los van dat Saddam Hussein natuurlijk een grote uh, despoot is die ja. uh, ook mee de steun van uh, het Westen uh, uh, lang daar heeft kunnen zitten. Hè? We deden er ook zaken mee. We steunden hem in de Iran-Irak-oorlog. Uh, ja. uh, uh, Gaddafi was best oké. Okay, de deden we ja. zaken mee. Italianen deden daar vooral zaken mee. Uh, uh, Fransen. Ben Ali hadden we geen last van Tunesië. Mubarak. Was een dictator, maar was verder oké. Okay. En uh, uh, dus ja, wij hebben dat heel lang. Hebben we daarnaar gekeken? We vonden, we vonden het eigenlijk prima. En uh, uh, uh, je ziet het nu even om die link naar Qatar te maken. Ja. Hè, van, uh, uh, wat, wat ik prima vind hoor, ik vind dat, dat uh, uh, uh, uh, mensenrechten. Uh, uh, humaniteit altijd uh, op nummer één moet staan. Mm -hmm. uh, of dat nu in zaken doen is, of in sport. Of... Maar dan wil je graag dat je die lijn ook gewoon doet. Hè? Ik bedoel, er is daar veel aandacht voor, dat snap ik. Maar uh, niet heel ver weg van Qatar ligt Iran, waar nu mensen op leven en dood vechten, waar ik dagelijks schuwelijke foto's en zie. video's. Van, van uh, uh, vrouwen die, die, die, die ja, eigenlijk nu, nu, nu strijden opgepakt worden, gemarteld worden, ja. daar wordt op ze geschoten, hè, zag ik in een tram of in een, in een, in een trein. Nou, er worden op, me er worden op mensen geschoten, ja. er, er is nu ook uh, hevige milities zijn ja. uitgerukt sinds gisteren of eergisteren, uh, er zijn een aantal honderden meegeschoten, er zijn iets van 15.000 mensen opgepakt nou opgepakt worden in Iran betekent in principe dat je doodgemarteld wordt en nooit meer van vernomen wordt. Er is zelfs volgens mij een stemming geweest in het parlement om iedereen ter dood te veroordelen, ja. dus echt officieel. Nou dat, dat is gewoon massa massamoord. Wat in Iran gebeurt is echt van een ander niveau en ik kan er met mijn hoofd niet bij. Ja. Kijk dus laten we zeggen, je, je, je, je gaat geopolitiek en, ja. en realpolitiek ja. toepassen op bijvoorbeeld Irak uh, en, en Syrië en dergelijke. Dan kun je nog, kun je nog wat, wat schaak zetten en ja. schaakstrategieën daaruit halen. Maar wat Iran doet met zijn eigen bevolking, dat is gewoon... Ja. Dat, is, dat is echt waanzin. Ja, en we laten dat toe. Uh, en, en, uh, um, en ik vind dat, uh, uh, dat, dat we te weinig doen ook... Uh, uh, voor deze mensen die daar zich verzetten. Ja. Hè, we, we met de Arabische lente, hè, zoals we die noemden, stonden we vooraan, hè, want de mensen in, uh, in Tunesië, in Libië, in Syrië en in Jemen mm. moesten gesteund worden. Mm. Wat ik ook vond. Ik vond ook uh, dat uh, overal waar een dictatuur is voor mij, die zo snel mogelijk mag, mag instorten. Maar je verwacht dan wel van de internationale gemeenschap dat je Iets sterkere vuist richting Iran maken. Ik weet dat je dat niet doet, want Iran wordt gesteund door Rusland, zoals we weten, maar ook door landen als uh, China. Mm -hmm. uh, um, maar het is gewoon dat, dat uh, ik word daar gewoon een beetje boos over. En denk ik van, uh, waarom bijvoorbeeld, om heel klein... Waarom knikken de FIFA hun er niet uit bij het WK? He, dat ze zeggen van... Uh, ja. Wij, wij boycotten uh, jullie voor wat er nu aan uh, mensenrechten schendingen uh, gebeurt. Ja, in, nou in goed, de is zelf ook uh, niet een echt goede track record. Ja, dat ja. Treft. <laughs> ja, ja kijk naar die, uh, naar die Netflix docu, dan zie je ja, dus, wat voor corrupte uh, benden. Het, het is eigenlijk een criminele organisatie. Uh, als, je, als je die docu ziet... Ja. Dan raak je overtuigd tot een criminele organisatie. Ja, er is inderdaad is een do docu op, ja, op Netflix, uh, Netflix en die ja. heet uh, FIFA nog iets, maar als je ja. FIFA intekt, dan mijn andere... FIFA... Uh, un Uncovered. Uncovered, Uncovered, inderdaad, ja. Ja, ja, ja. ja. ja, nee, de FIFA, dat, uh, die vertrouw ik sowieso überhaupt niet. <laughs> um, maar goed, je hebt helemaal gelijk. Het is, natuurlijk, uh, het is natuurlijk vreemd dat er bij sommige gebeurtenissen in sommige landen als vooraan staan ja. om bij te dragen, en bij andere gebeurtenissen weer niet. Terwijl dit nu ook echt, een, wat jij ook zegt, echt een ja. grote gebeurtenis is. Eerst dacht ik, uh, net als bij de Green Wave, hè, die, die demonstraties, dat is dat nu alweer tien jaar geleden. Ja, hè? Oh. Dus ik uh, weet het niet precies, maar toen was ik ook heel eigenlijk heel hoopvol, maar het werd toch best wel snel in, in de kiem gesmoord ook. Hè? Ook, de, yeah. ook daar werden demonstranten. Wat well, uh, is de Green Wave? De, de, wat was de Green Wave? De Green Wave was de protesten in, uh, in Iran voor uh, hervormingen ook. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, ja, het had ook nog een andere naam. Uh, nou, ik weet het ook niet. En uh, daar was ik ook wel hoopvol. En, uh, um, maar nu is het volgens mij anders. Het is, wat, het is groter en breder nu ook. En ja. het is nu ook dat ze... Uh, ze willen ook echt alles riskeren, heb ik gevoel. Ja. Van, uh, hey, we laten on, on, uh, ze zijn een beetje door de angstbarrière heen. Ja. Ze, ze, ze zijn niet meer bang. Nee, nee. Ja. Het, is, uh, het is door het hele land. Ja. Het, is... het is ook niet alleen maar Koeren. Het is door het hele land. Want het, het wordt een beetje gesuggereerd af en toe van dat het uh, alleen Koeren zijn op Twitter. En dan zeg ik: nee, dat is niet zo. Nee, nee, het is, het is, het is begonnen in Koeristan met de dood van Gina Amini. Ja. Um, en ik was ook in de veronderstelling eerst dat het vooral, vooral, vooral in Koeristan was, ja. want daar was het wel begonnen. En ik weet nog dat ik bij de, eerste bij de eerste demonstratie in Den Haag was en dat ik allemaal Iraanse vlaggen zag. Toen dacht ik, oh wacht even, ik had wel inderdaad gehoord dat het ook door de rest van Iran was. Ja. Overgenomen die protesten. Maar het is veel groter dan alleen maar het goede. Het is de mooier. Dat ze met z'n allen eigenlijk. Uh, met al die kleuren. kleuren en klank in dat land. Dat zij vuist vormen ja. Tegen deze. Uh, uh, Tyrannieke dictators. <lacht> ja, deze haatdragende mensen. Die dan ook nog in het parlement. Wat jij ook zegt net. Kijken of ze iedereen de dood. Ja, Echt verschrikkelijk. Maar het, het kan ook alleen maar als het het hele land is. Je kan niet. Nee. de de hebben, de Koerden en ja. de Balochen die apart van elkaar. Azeriërs heb je nog. Hè? Je hebt zoveel etnische ja. groepen. Je hebt er heel ja. veel. Maar ja. niemand kan het in zijn eentje doen. Ja. Niemand kan het in zijn eentje ja. doen. Ja, ik hoop het. Uh, ik vond al heel lang, ik ben één keer in Iran geweest. dat ik vond dat dit regime niet bij deze mensen past. Met hun geschiedenis, de cultuur, het verfijnde. Het uh, doesn't match. Ja. Vond ik ik ja, eh, oh, die, oh, die, de, de, dichters, de Gajam eh, en Havels en Rumi en Voor het past gewoon niet bij deze. Nee, ze hebben heel veel dans, ze hebben wel muziek. Muziek, drinken, Gajam. De <laughs> <laughs> van het leven. Ja, Gajam, ja, eh, Omar Gajam, de Iraanse dichter, die dan ook zegt van, eh, het leven is hier. Hemel en hel is op aarde. Ja. Het is wat jij ervan maakt. Ja, mooi. Maar goed, eh, uh... ja documentaire is gericht op oorlogsgebieden en conflictgebieden. Ja. Waarom? Uh, waarom? Nou, deels uh, vanuit, uh, vanuit Duits. Uh, mijn ouders zijn uh, van die uh, geëngageerde linkse uh, activisten die zich heel erg zorgen maken om de ellende elders in de wereld. We wonen je ouders in Nederland? Ja, die wonen in Nederland en uh, die komen uit het oosten uh, van, uh, van Turkije. En um, uh, dus uh, ik werd al heel snel als kind meegesleurd naar demonstraties tegen kernwapens, tegen uh, allerlei andere. Uh, tegen Zuid-Afrika bijvoorbeeld, uh, tegen het apartheidse regime. Um, en, uh, en ook altijd wel gericht natuurlijk interesse op het Midden-Oosten. Um, uh, dus van huis uit eigenlijk. En, uh, en ik was daar ook altijd al in, uh, in geïnteresseerd in het gebied. Die ik ontzettend fascinerend vind. De geschiedenis, eh, de mensen daar, eh, als kind ook, gefascineerd was door Mesopotamië, de twee riviergebied gebied tussen de Eufraat en de Tigris. Eh, voor uh, uh, luisteraars die niet zo goed in top zijn. Hè. <laughs> en eh. Uh, uh, ja weet je wel waar, waar de beschaving begint in dat gebied waar het wiel is uitgevonden waar schriften uitgevonden waar waar uh, de tijd is uitgevonden door de sumeriers 5000 jaar geleden die hebben bepaald dat een uur uit 60 minuten bestaat en dat het 365 in een jaar 365 dagen ik kan je afvragen hoe dat, maar ze hebben dat 5000 jaar geleden uh, bedacht en uh, en ingevoerd. En dat zijn dingen die we dus eigenlijk nu nog steeds gebruiken in, in, onze, in de huidige tijd. Dus ik was heel erg in de mensen uh, geïnteresseerd. Nu is het ook als je uh, uit dat gebied komt, uh, uh, uh, als de wortels in het Midden-Oosten zit, dan zijn verhalen heel belangrijk. Ja. Uh, wij, uh, uh, uh, uh, uh, je wordt gevoed met verhalen. Ik ben je daar geboren? Nee, ik ben daar niet geboren. Ik ben ja. in, in, hier in Nijmegen geboren. Uh, maar wel opgevoed met, uh, met de verhalen uh, die aan elkaar, uh, nou ja, die van generatie op generatie doorverteld uh, worden. Of dat nou Gilgamesh-epos is, of 1001 uh, Nacht. Ja. Of, uh, weet ik veel, Memozeen-liefdesverhaal, liefdes, ja. Koerisch-liefdesverhaal liefdes, uh, of M andere verhalen. Memozeen is een, uh, voor ja. mensen die niet kennen, een uh, Koerische Romeo en Juliet. Ja. En uh, het interessante aan zulke verhalen... Ook met een, el een ellendige e ook einde Ook met, met ellendige einde spoilers. <laughs> maar goed, uh, Ja, het, het interessante aan dat verhaal is, is dat het, uh, in, het, in het kuris worden verhalen over het algemeen oraal over, overgebracht. En dan heb je dankbes, dat, dat betekent letterlijk stemgever die rondtrekken en zingend verhalen vertellen. Dat is ook ja. een hele kunst, het is redelijk aan het uitsterven denk ik, of misschien blist het ja. weer op, maar het is niet, uh, niet meer vanzelfsprekend. En die verhalen hebben allemaal verschillende variaties, verschillende versies, afhankelijk van wie het vertelt. En Mamouzine heeft ook uh, zeer nationale thema's, nationalistische thema's. Ja. Dus dat zou een metafoor zijn voor voor het Koerische natie. het heeft ja. religieuze overtonen. Ja, het heeft even laag, hè? heel veel lagen. Heel veel lagen. Ook afhankelijk van de variatie of de versie van degene die het aan zingen. Aanzingen. Ja, dat is wel mooi. Ja, Denkbeest ja, is natuurlijk ook omdat Koerden deels hun geschiedenis ook niet echt hebben opgeschreven. Dat natuurlijk ook ja, met liederen eigenlijk. Hè. bijna een soort rapvorm af en toe. Ja. Dat soort, uh, ja. Um, en, uh, dus ja, we, we zijn eigenlijk, ik ben in ieder geval opgevoed met allemaal uh, uh, uh, verhalen. En uh, als je dan ook nog gaat reizen, ja, dan, word je op, dan word je ook een verhalenverteller. En wij doen natuurlijk al duizenden jaren niks anders dan verhalen vertellen. Aan elkaar. Eerst deden we dat door tekeningen te maken in grotten. Mm. <laughs> en dat hebben we iets meer gecultiveerd, verfijnd. <laughs> Naar nou, verhalen vertellen, zingen. Uh, nu doen we dat uh, door middels van film of video, of audioboeken. Misschien in de toekomst uh, 3D-hologram: dat je thuis zit en een soort film zich afspeelt in, in, in, uh, thuis uh, uh, bij je. Dus we doen, en, en daar ben ik zo een beetje uh, uh, uh, ingerold. Het kwam deels natuurlijk ook met, uh, uh, met die eerste docu mm -hmm. in 10 jaar 9-11. vervolgens heb ik eigenlijk achter elkaar uh, series gemaakt over, uh, nou ja, vooral over het eigen Midden-Oosten. Het is eigenlijk iets meer dan Midden-Oosten, want Afghanistan is natuurlijk niet Midden-Oosten, is Centraal-Azië, um, Marokko is of Tunesië is ook geen Midden-Oosten, is gewoon Noord-Afrika, Mena, zoals uh, ze dat noemen. Maar laten we zeggen het gebied tussen Pakistan en Marokko in, dat ik daar uh, in dat gebied... De Arabische wereld? Ja, ja maar ook uh, bloedbroeders, zoals bijvoorbeeld ook Armenië, weet je. Ja. Dus en, en het laatste wat ik heb gemaakt, breuklijnen, gaat dan weer over... Uh, Frankrijk. ...Europese uh, uh, banlieus. Um, en... Uh, ja, ik, ik vond, ik vind ook, vond ook, vind het bijzonder ook bijzonder om daar, uh, daar te reizen en ja, probeer om de meeslepende verhalen uh, vast te leggen. Ik heb vanaf begin tot eind IS natuurlijk uh, uh, mm -hmm. uh, nou ja, meegemaakt, wil ik niet zeggen, maar zijdelings natuurlijk meegemaakt in, uh, in, rondom het kalifaat gereisd, ook op, op cruciale momenten, toen Mosul. Uh, uh, veroverd uh, werd toen een gevolg. Nee. Ja. In Raqqa. Over Mossel gesproken en weer Netflix. Dus is ook een heel goede Netflix-film ja. uh, Mossel. Uh... Ja, die is heel mooi. Die is heel. Uh, die heb ik gezien en die is uh, uh, heel waarheidsgetrouw. Dus ik ja. heb er naar gekeken en toen dacht ik ja, zo was het. Toen, toen ik er was. Ja, ja. Ik weet nog dat ik met mijn ouders aan het kijken was en mijn moeder zei: is dat een mooie Mossel waar we geweest zijn? Nou oh, ja, die niet meer. Ja. Die, uh, helemaal die in Pijlhoekbuin ligt en die nu langzaamaan deels opgebouwd wordt. Maar god, hoe lang duurt dat om die hele stad eigenlijk op te, op te bouwen? En sommige dingen en wanneer... kun je ook niet meer herstellen. En wanneer is de volgende? Ja, wanneer is de volgende, maar ook, ook dat je dingen niet meer kan herstellen. Kijk, die, die oude bazaar van Aleppo oh, krijg je niet meer hersteld in dezelfde staat. Nee. De, die, de, de, de, dat ligt zo in puin en dan kun je nog. ...renovatie en de stenen gebruiken... Die de... ...maar je krijgt hem niet meer terug in de staat. De oudste bazaar van de wereld was dat. Ja, verschrikkelijk. Ja, het is echt verschrikkelijk. Uh, Documenteren maken. Ja. Hoe, hoe begin je aan zo'n documentaire maken? Want je, je, je, je gaat IS onderzoeken... ...je ja. gaat uh, de, de motivaties van mensen die al dood ja. zijn onderzoeken... Uh, ...hoe gaat dat in zijn werk? Nou, meestal hoe, hoe het proces gaat is... Ik werk met vaste mensen uh, samen, uh, vaste regisseur, camera mensen, redactie, het wisselt wel af en toe, maar toch een, een vrij vaste uh, team, vaste vinksters ook met mensen waar ik mee werk, die heel belangrijk zijn. Ja, de, de mensen daar, mm -hmm. die dingen uitzoeken, die afspraken maken, die ons in de reis begeleiden, waar nodig is, uh, uh, vertalen en dat soort dingen allemaal. En die fixers, daar, hoe kom je aan die fixers? Ja, die, dat, dat, dat is een netwerk wat, je in, in, wat ik in de afgelopen jaren uh, uh, heb, heb, heb, heb opgebouwd, heb, heb opgebouwd um, door met een fixer te werken uh, die misschien niet goed is om dan vervolgens verder te kijken. En uiteindelijk vind je de juiste persoon. En dan weet je van nou, als ik naar Syrië ga, dan is... Jiwan uh, is mijn uh, fixer. Als ik naar Irak ga, Hanna is mijn fixer. Als ik naar uh, Afghanistan ga, Nouri is mijn fixer. Uh, dus ja, dat, als ik naar Tunesië ga, uh, is, uh, Nasreddin is mijn fixer. Dus dat zijn de doppers. Dat zijn, goeie, dat zijn echt goede uh, krachten. Heel belangrijk ook. Krijg je misschien iets te weinig uh, erkenning? Uh, dat geef ik toe. Um, uh, ja, je hebt bijvoorbeeld, uh, we hebben de journalistiek op de reis, de tegel uh, mm -hmm. voor beste achtergrondverhaal, beste verslaggever, beste uh, interview, beste... Maar er kan best een kap toegevoegd worden, om beste fixer. De beste met, fixer. Ja, en, en dan mag iedereen die uh, met een fixer heeft gewerkt ook motiveren waarom hij vindt dat hij of zij de beste fixer is... Ik zou dat wel mooi vinden. Dat is ook, zou ook een soort erkenning naar, naar uh, de mensen uh, uh, zijn. Die vaak niet eens op een titel ook, mm. weet je wel die, die worden helemaal uh, uh, vergeten. Is dat niet een beetje inherent aan uh, zijn denk je? Dat je een beetje obscuur moet blijven? Ja, soms wel, maar soms niet. Want het helpt hun soms ook gewoon. In bijvoorbeeld vervolgopdrachten. Maar ook bijvoorbeeld... Uh, uh, ik heb bijvoorbeeld nu een, een fixer die mij uh, in uh, Afghanistan heeft geholpen in 2016, uh, Nike Jamal. Um, uh, die heeft mij echt goed geholpen. Uh, met, met ook, Wat heeft hij bijvoorbeeld uh, gedaan? Nou kijk, wij waren in uh, 2016 in, uh, in Uruzgan uh, en dat was daar heel erg onrustig. en nou, komt, Je komt daar aan, alle NGO's zijn daar uh, uh, vertrokken, dus je moet heel erg op. Hij heeft voor onze veiligheid gezorgd daar. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik in Chora mensen kon spreken. Die, die daar hun verhaal wilden vertellen. Hij heeft dingen voor mij uitgezocht. Hij was heel kritisch ook naar het overheidsapparaat, waar hij zelf ook deel van, van uitmaakt. Een jonge man waarvan je denkt: ja, dit zijn eigenlijk de mensen die, die de macht zouden moeten hebben. Namelijk heb die nog ergens integer zijn en uh, je zet hem niet op de aftiteling omdat je hem wil beschermen, je, dat, dat, ja. erover, dat overleg je ook met hem. Nu, met de machtsovername van, uh, van de Taliban en al, al het doel eromheen, moest, uh, nou, ik naar Pakistan en probeer ik eigenlijk al een heel tijd om hem naar Nederland te heb in de media uh, een aantal keer uh, um, uh, gezegd, uh, verteld waarom dat uh, dat is en, uh, en dat gaat heel moeizaam kan ik... omdat hij geen officiële rol ergens heeft gehad geen officiële rol en uh, of, die, of het nou uh, op tijd is aangemeld allemaal dingen waarvan je denkt van ja hij heeft met ons samengewerkt ik heb die verklaring afgelegd ook dat hij, uh, dat hij dat uh, heeft gedaan. En wees gewoon ook gewoon uh, in die... En het gaat natuurlijk niet alleen een, een, om Nike, het gaat om veel meer mensen ja. die we hebben beloofd om uh, te halen. Mensen die met Nederlands hebben gewerkt, chauffeur, tolken, uh, noem maar op. en we houden ons gewoon niet aan die, uh, aan die belofte. En, um, uh, dus ja, ze moeten soms, hè, moet je ze beschermen, uh, omdat ze soms ook dingen doen uh, waar autoriteiten niet, niet blij van uh, worden. Maar je ziet dan ook de andere kant. Hè, dus de, de schaduwkant daarvan. De schaduwkant uh, uh, daarvan. En, uh, en ik, dat vind ik heel frustrerend. Ja, om, kan ik uh, me voorstellen. Uh, Want deze mensen hebben jou geholpen. Je hebt een band met ze opgebouwd. Ja, en dan ze verdienen het gewoon om veilig te zijn. Ze verdienen het om veilig te zijn. Uh, uh, in het parlement hebben ze beloofd dat ze die mensen trots zouden gaan halen. Ik bedoel... Wat ben je waard als, als je als overheid je niet eens aan de eigen afspraken houdt? Ja, en dan bedoel je hiermee de Nederlandse overheid? Ja, ja. Ja, ja. ja met, deze, met dit kabinet zijn we dat natuurlijk wel gewend. Ja. De, de statement, ik heb helemaal gelijk. Ik weet nog dat uh, het ooit uh, uitkwam dat, uh, uh, dat er bij Rutte... Uh, uh, ...weerstand was om notities te maken zodat dat niet teruggehaald kon worden. Ja. Maar dat is even... Ja, ja, ja, ja, dat is nou ja, een voor... van de dingen hè? van lopen. <laughs> ja, uh, hm. ik dacht benoem even iets wat nog ja. niet genoemd is. Nee. Maar ja, goed. Uh, Oké, okay, Je hebt een fixer, je hebt een vast die mensen waar je mee werkt. Ja, uh, ja het begint eigenlijk met, met van... Uh, we hadden het over hè, hoe, vorm, hoe, vorm, hoe, hoe begin je eigenlijk. Nou, het begint eigenlijk met een idee zoals alles... Uh, Begint, geen rocket, rocket science, maar het is wel natuurlijk. Je denkt wel van, nou, uh, een idee, maar waar kijk je dan naar? Nou, je kijkt naar een aantal dingen. Uh, heeft het potentie? Gewoon hè? is het, is journalistiek uh, belangrijk. Is het maakbaar überhaupt? Hè? Dat, dat, is het haalbaar wat je, wat je, wat je wil maken? Potentie haalbaar, journalistiek? Uh, Levert het een bijdrage aan de discussie of aan, bij mensen voor inzichten zorgt, hè, dat je misschien verschillende perspectieven van een, van een verhaal uh, beleeft. Dus die, die, dat leg je allemaal langs, langs, de, langs de meetlat. Je kijkt natuurlijk ook wat er in de actualiteit uh, uh, speelt. Um, en dan maak je een, een, een verhaal. Dus bijvoorbeeld vijf jaar uh, Arabische Lente, de Arabische Stel de serie, wilde ik eigenlijk na vijf jaar kijken van, nou wat is er nou? over van, van dat enthousiasme van de lente. Is het een lente of is het, is het uiteindelijk een storm? In het spoor van IS was heel erg een periode dat IS aan het instorten was. Dus de stortte stortte eigenlijk En op de puin, op de smutende uh, puinresten, hebben wij de reis gemaakt. Terwijl er nog, in, nog plukjes IS waren, zeg maar, in, ja. in, in, in, in, in dat, uh, in dat Breuklijnen was heel erg de bandieus, van het Kijken van nou, hoe diep zijn breuklijnen in de samenleving. Um, dus dus ja, elke keer samen eigenlijk overleg van wat willen we nou maken. Wat vinden we zelf belangrijk om uh, uh, te maken. Is het kent, is het journalistiek, is het uh, actueel. Uh, wat draagt het bij aan, aan, aan, de, aan de discussie. We hebben ooit uitgezet gemaakt. In uh, 2013 achter families, uh, reisde ik achter families na die uitgezet waren. Dus hmm. lang in Nederland hadden gewoond. 10, 15 jaar hier hadden gewoond. Kinderen die hier geboren waren, geworteld waren. En die dan uitgezet naar Angola, naar Kosovo, naar Afghanistan, naar Irak, uh, naar Armenië. En, uh, en ik vond dat heel schokkend ook om te zien hoe zwaar getraumatiseerd kinderen waren die ik daar dus had gezocht. En dat je een soort, ja, Nederlandse kinderen had uit, uit, uitgezet. Yeah. Uh, Hopende de discussie daarmee los. Dus uh, uiteindelijk, daarna is er een, is er een kinderpardon uh, gekomen voor wat het waard is. Uh, uh, heel veel kinderen vielen daar buiten. Weet je wel, daar ga je van die regels opstellen waarvan yeah. ik denk, wees dan van de yeah. en Ja. En, en, uh, want dat doe je dan niet en na. Uh, Vijftien jaar heb je eigenlijk weer hetzelfde probleem gecreëerd: van gehoord van kinderen die wil je... Dus het is ja, nou ja, heel erg samen eigenlijk. Uh, dus het is niet van uh, ik vind dat we dit moeten maken, dan gaan we, gaan we dat maken. Het is echt uh, dat we dat samen uh, uh, bedenken en right. uh, vaak ook samen schrijven. De regisseur schrijft het ook vaak, Thomas Blom, waar ik veel mee en, werk. Na, Thomas Blom, hoe schrijf je een documentaire van tevoren? Want hoe ik me voorstel is, je hebt een aantal dingen dat je wil weten. Ja, wat heel belangrijk is is in, in, het, in het begin eigenlijk, uh, uh, um, is dat je het voorstel schrijft. Ja, het voorstel, want je moet het financieren eerst. Ja, het voorstel, je kan een heel boekwerk schrijven, maar ik vind dat, dat, dat een voorstel één of twee aan dus ja. als je één of twee affietjes leest, moet je eigenlijk weten waar het op is. Ja. Dus wat is de aanleiding? Wat, wat, gaan we, wat gaan we zien? Hoe lang wordt het? Uh, uh, waar ga je reizen? Uh, uh, waarom wil je dit maken? En ook hè, de premissen. Eigenlijk gewoon in drie zinnen moet je kunnen uitleggen waar gaat het, het docu. over. Ja. Nee, van, van een soort uh, vervolgens... Uh, um, uh, Doe je daar ook een begroting bij? Dit is het voorstel. Dit gaat het kosten. Dat dien je in. En als dat geaccordeerd is, dan ga je aan een synopsis werken. En dan ga je researchen. Hè? Dan ga je de diepte in. Ga je een tijdlijn maken. Ga je als het meerdere delen zijn, kijken hoe je, hoe je de... de... Tijdlijn van het onderzoek of de tijdlijn van de, van de uiteindelijke Allebei. serie? Okay. Allebei. Dus ook tijdlijn van het onderzoek. Hè? Stel nou dat je de... De afgelopen tien jaar van Irak pakt, daar dan, dan moet je qua research ook tijdlijn van maken. Wat, heeft er, wat is er in de afgelopen tien jaar gebeurd? En dan zou je daarna kunnen kijken van, nou, ik wil het in drie delen maken. Uh, uh, hoe hoe uh, uh, leg ik dat op drie delen? Dus dat betekent dat in deel drie eigenlijk de huidige situatie aan bod moet komen. Ja. Of omgekeerd, hè, dat je begint met uh, hoe het nu is en heel langzaam... Uh, naar uh, hoe het is gekomen. Uh, dat is research en in research dat is, dat is altijd mooi, kom je nieuwe dingen tegen, uh, bel je met je fixer? Weet jij nog uh, iemand die bijvoorbeeld dit hè? Fixer bel, kun je zeggen, is er nog een oude generaal van Saddam Hussein die bijvoorbeeld genegen is om te praten? En als die praat, wat vertelt hij dan? Is hij kritisch? Is hij, heeft hij heimwee na de tijd van Saddam uh, right. uh, en, en dan heb je dat allemaal verzameld en dan schrijf je een, een soort syn, syn, synopsis. Dus eigenlijk voordat je begint met schieten, ja. weet je al redelijk wel wat is het is dat, dat je gaat maken? Of wat... ja. Ja. ja, deels wel. Moet je heel eerlijk zeggen dat... Maar het is in ieder geval niet zoals deze podcast, je gaat zitten, je gaat praten, en je ziet al waar je uitkomt. Nee, dat <laughs> gebeurt wel eens. Dat is het heel spontaan uh, dingen zich voordoen. Wat er sowieso gebeurt, is dat ze daar dingen spontaan voordoen en die neem je mee. Ja. Uh, uh, dat is ook uh, deel documentaire. Wij hebben bijvoorbeeld nu, ik ben nu een, we zijn nu een serie aan het monteren op zoek naar het paradijs over Mesopotamie, vier delen, en, uh, en daar reizen we eigenlijk uh, vanaf de Ararat uh, in Turkije, uh, waar Noah gestrand is, naar El Kuna, waar de twee rivieren bij elkaar komen. Uh, en dat is uh, uh, niet gesproken. En de euflaan tigris lopen van Turkije naar Irak, ja, naar het Syrië van Irak. En en Syrië Irak, ja, een en Irak. Syrië en Irak. Syrië en Irak. En dat hebben we niet Wel waar we naartoe gaan. Dus we weten, we gaan naar de Ararat, we gaan uh, naar de geboortestad van mijn ouders. Uh, we gaan naar Baghdad, we gaan naar Babylon, uh, we gaan naar Oen. Dat weten we, dus de, de route weten Geen Koerdistan? Uh, ja, uh, uh, nee, geen Iraks Koerdistan. Uh, daar goed. gaan we om, omheen. En, uh, uh, uh, uh, maar wel um, uh, dat we ons hebben laten verrassen door de verhalen daar. En ik, en ik moet je heel eerlijk zeggen, het werkt fantastisch. Omdat het echt spontane ontmoetingen zijn. Je, ja. gaat, het ook, je gaat het ook zien. Ja. aan alles voel je, deze mensen hebben elkaar voor ja. Het is niet dat ze elkaar uitvoerig hebben gesproken en dan gaan acteren. Hallo, en wie ben jij? En, en, en, en noem maar op, hè, dat je heel vaak ziet dat iemand een microfoontje heeft of dat de cameraman al van binnenuit uh, draait. Ja. Nee, het is allemaal in de, in de spontaniteit. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vond, ik vond dit ook heel fijn. Dat het, omdat ik uh, oprecht verrast werd. Dus ja, ik, ik hoefde de. de um, je hoefde de, uh, de. Je kon echt De kon... Verwondering niet te spelen, snap je? Ja, oh, ja, oh. Ja. Nee, het, het was dan ook van. Ja. Het was echt wat je meemaakte op dat moment was wat er... Uh, was ja, ik verhaal. vond het heerlijk, omdat het, <laughs> omdat het me ook gewoon uh, van tijd tot tijd ook oprecht ontroerde. En, uh, en dat mensen mij, mij echt verrasten, ja. dat, je, dat je bij iemand komt. En, vervolgens blijkt er nog een hele andere wending te zitten aan zijn verhaal. Ja. Ik wil zoveel meer verhalen horen, ja. maar ik, wat, ik, wat, wat ik interessant vind is dat je zegt het werkt, ja. dat spontane werkt gewoon. En dat is ook wel iets interessants, dat als je met iemand gewoon gaat zitten en gaat praten, ja. komt er altijd iets uit of wat werkt. En ja. dat heb ik ook met deze podcast. Ja. Ik ben natuurlijk gewoon met mensen gaan beginnen en gaan zitten praten. Niet, vaak niet weten waar, waar, waar nee, het heen dat gaat. dat is, is ook het beste. Maar toch komt er, om de een of andere reden, komt er een verhaallijn naar boven ja. drijven nadat je een uur gepraat hebt. Ja. En dat is iets bijzonders. En misschien is, spreekt dat wel tot onze verhalen vertellende natuur. Nou ja, je had mij ook uh, <coughs> een uur kunnen uithoren en dan kunnen opschrijven en dan te, kunnen denken van, nou, ik ga die vraag stellen aan Sinan. En ik ga die stellen. En moet, daar heeft hij al op geantwoord. Dus ik, dan, je weet eigenlijk al wat ik dan ga zeggen. Ja. En wat je meestal ziet is mensen gaan vissen naar dat antwoord. Ja. Maar, maar ja, je vertelde me. Hè, uh, terwijl ik vind in een, in een interview ook... Hey, kijk, ik snap in een talkshow uh, uh, lukt dat niet altijd omdat je iemand uitnodigt. En je moet dat in acht minuten doen. Maar ik zou dat vaker willen zien, het spontaan. Namelijk... Niet het interview, maar een gesprek voeren. Gewoon praten right. met iemand. Right. Yeah. En, yeah. en um, ik had echt niet zo lang geleden. Een, uh, na Breuklijn had de, had de NRC geschreven. En dat vond ik echt een van de mooiste complimenten die ik uh, heb gehad van vakgenoten. Van hij interviewt niet, hij praat met mensen. Mm. Nou, dat vond ik echt een mooi compliment. Want ik vind ook dat. Uh, uh, uh, los van interview. Je met mensen moet praten. En niet moet denken, nou, we hebben een. We, ik, ik heb tien vragen op mijn papiertje uh, staan. Nou, vraag één beantwoord. 2, 3, 4. En ik meer wil dat mensen praten met. Me. Ja. Dat, dat zijn ook de mooiste gesprekken. Echt ja. waar. Ik bedoel, uh, dat was ook ons eerste gesprek natuurlijk, toen wij elkaar ontmoetten in die koffietent. We kennen elkaar niet. En. Uh, we hebben gewoon een, een gesprek en dat gaat van hak op tak, net als nu. <laughs> en, uh, en dat geeft niet, dat is alleen maar mooi. En ja. oprecht. En, op en oprecht, en ja. dat is het inderdaad. Want ja. er is natuurlijk een heel speciale plek voor narratieven. Ja. Voor het vertellen van een verhaallijn die vanuit bedenken ja. bijvoorbeeld bedacht is en dat ergens ja. heen gaat. Het probleem is alleen dat we nu inderdaad talkshows hebben die een narratieven vertellen. Onder de vermomming van dat het een gesprek is. Ja. En dat die... Daarom denk ik dat podcasts zo populair zijn geworden. Want daar zie je eindelijk voor na lange tijd zien we mensen en experts gewoon hunzelf zijn. Ja, in klopt. plaats van een script af te werken of een narratief klopt. af te werken. Klopt. En dat is ook wel het leuke aan, uh, aan het luisteren naar een podcast ook. Dat, uh, uh, dat, dat, dat je vaak ook verrast wordt. omdat ja. het, echt, het zijn gesprekken ook en, en, uh, en niet strakke interviews. Um, en ik vind de, de chaotische podcasten de echte de leukste. <laughs> eh, en uh, uh, dan denk ik, ja, dat is leuk, weet je wel. Ja. Ik word weer verrast. Er gebeurt er uh, iets. Het gebeurt iets. En, ja. uh, dus je merkt dat geformateerde, dat uh, uh, mensen daar ook steeds minder zin in hebben, moet ik je zeggen. Omdat je ook gewoon weet, om heel flauw te zijn, als je op, bij een talkshow zit. En je zit daar omdat er problemen zijn bij jeugdzorg. Ja. Je kan eigenlijk al die acht minuten kun je al uitschrijven wat iemand gaat zeggen. Ik ben heel erg geschrokken van, uh, van, van een rapport of uh, dossier. We gaan het onderzoeken en uh, uh, uh, uh, uh, uh, dan is die acht minuten uh, voorbij. voorbij. En misschien heb je nog iemand die slachtoffer is. Die uh, om het, hè, zoals ze het noemen, vlees en bloed uh, uh, te ja. maken. Maar je, je kan het eigenlijk uitschrijven. Als ik bijvoorbeeld misschien, de aankondiging misschien... van een talkshow zie... Dan weet ik voor bijna 70% wat de inhoud van dat gesprek gaat worden. Ja. Omdat je weet dat je in acht minuten, als je daar zit, uh, beperkt tijd. Je moet een paar bullet points maken. Uh, uh, uh, je moet de mediatraining uh, Het zijn allemaal hele clichés ook altijd. Uh, we gaan het onderzoeken. Ik ben hier erg van geschrokken. Uh, ja. Misschien stelt een gast nog een interessante vraag, maar dan wordt hij snel afgekapt door de host. Ja, dus dat, dat is uh, weinig verrassing. Ja. In ja, ieder geval. En daarom, uh, dat is ook de reden waarom ik. Ik kijk ook weinig tv. Ja. En uh, uh, uh, ik vind dat er ook weinig uh, verrassende programma's op tv. Uh. Ja, weinig interessante dingen die gebeuren. Ja. En iedereen probeert talkshows te maken tegenwoordig. Ja. Ik weet niet zo goed waarom. Want uh, volgens mij heeft niemand er succes mee. En, uh, nee. zoals, en uh, we hebben net gezien dat Matthijs Nieuwkerk <laughs> ook niet zo'n zo goede tijd had. En zijn maar... collega's nog minder. <laughs> Gebeurt dat bij jullie ook of is dat echt een tv-ding? Dat... Uh... Ja, ik weet niet, het lijkt steeds alsof elke, alsof op tv altijd wel, uh, wel iemand is die... Uh... Kijk, met tv is natuurlijk wel uh, uh, dat mensen een ongekend groot ego uh, uh, krijgen. Uh, hè? Want je wordt op straat herkend door drie mensen. Lekker belangrijk. <laughs> en, uh, en dat doet iets met mensen. Het is, ik, ik heb me wel eens... Ik bedoel, ik zit nu 19 jaar in, in, in het vak. Hè? Ja. In, in, in ook een tv-journalistiek. En uh, uh, dat je echt ziet dat mensen, de, de manier waarop mensen lopen is veranderd. Dat je denkt: oké, okay, uh, en dat is alleen maar omdat je nu een tv-programma hebt en mensen je herkennen uh, uh, uh, op straat. En het heeft iets toxisch daardoor ook, uh, uh, want een groot ego zorgt ook voor narigheid, namelijk dat je onaardig bent naar mensen, uh, dat je jezelf als geweldig ziet, dat je anderen als min ziet. Ja. Uh, uh, en, um, uh, en je verzamelt ook om je heen allemaal ja-knikkers, dat is ook wat er gebeurt. Hè? Als je mm -hmm. succes hebt, dan gaat niemand jou tegenspreken. Zo succesvol. En dat zorgt voor uh, voor veel narigheid. Dus ik denk dat een ieder die, die uh, uh, uh, tv-presentator uh, uh, is misschien een grote spiegel thuis moet ophangen. En elke ochtend naar, in de spiegel moet kijken en zich moet afvragen. Uh, uh, ben ik oprecht geweest naar mensen? Ben ik aardig? Uh, ben ik niet onnodig hard geweest? Heb ik uh, iemand vernederd? Heb ik uh, iemand uh, onterecht uh, diep uh, de quest. En ik denk uh, um, uh, dat dat heel goed zou zijn als mensen dat doen. Dat ja. er, geloof ik echt. En kijk, uh, gaat het natuurlijk over uh, de wereld draait door en, en Matthijs. Maar men moet niet doen alsof dat in, in de sector op andere plekken, bij andere programma's niet gebeurt. Hè, nee. da daarmee praat ik het niet goed. Absoluut nee, nee. absolu absolu niet. Nou, zal, heb, zal je bij andere, heb je het bij andere programma's ook gezien? Nou, ik heb wel gehoord van, van, van, van mensen die bijvoorbeeld bij bepaalde programma's werkten: dat ze zeiden van ja, het was heel naar om, om, om daar te werken. Het was heel onveilig. Of uh, vrouwelijke collega's die het bijvoorbeeld heel onveilig vonden, seksistisch vonden. En, en uh, ja, daar, kun je, daar, daar kan ik niks mee, want ik ben geen vertrouwenspersoon. Ik ben niet de baas. Uh, ja. Ik kan me alleen maar focussen op, mijn, op ons, ons eigen programma, focussen op hoe wij met, met, met, met elkaar omgaan. En natuurlijk, waar mensen werken, is er wrijving, is er ruzie, kan het uit de hand lopen dat je schreeuwt naar elkaar, dat, dat, dat je ruzie, ruzie maakt. Maar wat wel heel belangrijk is, is om dan te reflecteren ook, zelfreflectie te doen en denken, weet je, ik ben hier onterecht eigenlijk boos geworden op iemand. Ja. Het, het spijt me oprecht en ik ga er iets aan doen, want het heeft ook geen zin om je elke keer te misdragen en dan te zeggen van ja, maar met een excuses kom ik ervan. Dan, dan moet je daar ook iets aan doen. Als jij. Uh, uh, uh, uh, daarom is het ook zo mooi dat als, als Soefies, eh, de, de derwische, de, de Bedelmonniken in het Soefisme, eh, de, de, de, laten we, de spirituele Christisch. tak van, uh, van, van de islam, dat die elkaar een spiegel cadeau doen. Namelijk om twee dingen: één. Kijk naar jezelf en zie het goddelijke. Maar tweede is eigenlijk: kijk naar jezelf. En doe aan zelfreflectie. Oh, mooi. Verbeter je als mens. Ja. Hè? Zorg dat je je ontwikkelt. Niemand is perfect in dit leven. Hoeft ook niet. De, de imperfectie is ook, school, is ook schoonheid. Maar probeer je als mens te ontwikkelen. Hè? En, en, uh, en dat vind ik, vind ik heel mooi. En, dat vind ik, en niet alleen in journalistiek. In el, el, elk vak uh, heb je uh, uh, mensen die een groot ego hebben. Of, of een nare... Uh, omgang met, met mensen. Ik, weet, ik zie wel dat het verandert. Mensen ja. pikken het niet meer. Maar ja, ja. Ook, ook dat dit natuurlijk naar buiten is gekomen van de wereld draait door. Maar ook uh, Voice of Holland en, en andere dingen. Oh ja, ja dat weet ook ook weet je, je, ziet, je ziet wel dat, dat uh, laten we zeggen, de nieuwe, jonge, de, de, de jonge generatie uh, uh, denkt van uh, dit kan niet meer. En dat kun je heel snel als woke stempelen. Hè? En, uh, uh, uh, maar er zijn dingen die, die veranderen en ik vind het goed, en, uh, en dat juich ik ook toe aan, uh, aan, aan, aan, aan de jongere generatie om grenzen ook aan te geven, ja. om het product is belangrijk, maar nooit belangrijker dan menselijke waarde, ja. nooit belangrijker dan waardigheid. Is dat... dat iets wat jij zelf ook hebt moeten leren, je eigen grenzen aangeven? Ja, en, en uh, je eigen je grenzen aangeven. Je zit in een, in een, in een sector ook. Uh, waar ze je half gek uh, uh, maken als er succes is. als je evenveel prijzen uh, wint, dan kun je op een gegeven moment ook wel denken. ja, ik, ik ben ook meer waard dan een, uh, dan, ja. dan een, dan een ander. Uh, um, nee, maar ik bedoel. Ja, over het leren van je, van je grenzen aangeven. Heb je, is dat iets wat je hebt moeten leren? Ja, ik probeer dat nog steeds te leren. Ik. Uh, ik zeg heel vaak ja tegen mensen, omdat ik oprecht mensen wil helpen. Soms lukt het uh, uh, gewoon niet, uh, dus dan blijft, lijkt het een soort loze belofte te zijn. Maar het is wel dat ik uh, oprecht altijd, uh, uh, uh, nou ja, ik wil mensen echt helpen. Ik word echt gelukkig als ik mensen uh, kan helpen. Terwijl je ook kan denken van, nou ja, je kan niet iedereen helpen, dat is onmogelijk. Ja. En het zorgt ook nog voor teleurstellingen. Ja. Dat mensen teleurgesteld zijn, raken omdat je... Uh, en dat zijn dingen wat, wat, wat ik uh, echt probeer te leren. Een beetje ongeduldig ben ik ook af en toe. Zo kan uh, het uh, in je, hè? Ja, dus <laughs> dat is... Dat is uh, en ik ben natuurlijk ook uh, uh, af en toe uh, uh, uh, emotioneel en, en, uh, en uh, passievol. Uh, ook emotioneel. En dat uh, vind ik ook helemaal niet erg. Bedoel, uh... Wat bedoel je dan mensen die jou vragen van, hey Sinan, ik wil ook graag een documentaire maken worden, ja. of mensen uit de landen waar je heen gaat? Of... Ja, overal eigenlijk naar mensen die dan om hulp vragen bijvoorbeeld. Ik zit dan uh, met zo'n Nike Jamal, daar heb ik echt slapeloze nachten van. Ja, ja, Terwijl ja, ja, ja. ik kan er eigenlijk niks aan doen, maar toch voel ik het als mijn verantwoordelijkheid. Right. Ja. En, uh, maar ook als een student mij belt en zegt, ik wil een documentaire maken, wil ik liefst eigenlijk met, met hem op haar meekijken, terwijl ik eigenlijk geen tijd heb. Ja. En, en, uh, en dat zijn dingen die, die, ja, ik zit namelijk ook zo in elkaar. Ik word ook echt oprecht gelukkig als iemand als ik iemand kan helpen en oprecht gelukkig kan maken. Daar, daar zit echt mijn geluk in. Zo ben ik gewoon ingesteld. Zo ben ik geprogrammeerd gewoon. En daar, daar kan ik verder niks aan doen. Uh, um, dus ik raak ook van tijd tot tijd teleurgesteld in mezelf. Uh, dat ik dan denk van ja, ik had dan toch niet meteen uh, ja moeten zeggen of right. uh, uh, dus it's work in progress. Ik probeer <laughs> uh, zoals uh, de Soefis dat zeggen, ik probeer, probeer een soort Kamilin San, een perfect mens, niet zozeer perfect en Kamil perfect. San, ja. Okay, en, ja, ja. Uh, zoals ze dat noemen, de 40 treders, dat je een steeds beter mens uh, wordt, maar het gaat eigenlijk daarom niet om perfectie, maar het gaat om dat je als mens ontwikkelt en ja. dus, en, uh, en dat is elk decennium veranderjaar. jij dus op ja. je dertigste ben je anders dan op je veertigste en op je vijftigste ben je weer anders. En dat is mooi die ontwikkeling. Nee, gelukkig is niemand perfect in dit. Right. Zelfs de profeten waren dat. Dus. Uh... Nee, nee, nee. <laughs> ja, ik vraag wel. Uh, ik vind het altijd interessant over het uh, over het niet aangeven van je grenzen. Van ja. waar zou dat vandaan kunnen komen? Wa waarom waarom vinden mensen dat moeilijk? En Natuurlijk is er iets van hiërarchie wat speelt, ja. maar dan is nog altijd de vraag waarom dan die hiërarchie dat, dat veroorzaakt. En uh, als ik kijk naar mezelf, dan is dat voor een hele lange tijd van mij geweest, de, de, de, het geloof dat als ik nee zeg, dan verlies ik iets. Ja. Dan verlies ik een kans, ik dan, verlies ik een, uh, uh, dan verlies ik een goedkeuring, ja. dan verlies ik uh, zelfwaarde. en... Als er mij aangereikt wordt, moet ik eigenlijk aannemen, ja. want stel je voor dat er verder niks ik is. Ik ken dat heel erg. Ja, ik herken dat heel erg. Ook, ook dat ik, <coughs> ik denk dat jij dat ook hebt, uh, dat is ook deels opvoeding, we worden als groepsdieren opgevoed. Mm. Maar in, bij mij thuis, ik ben opgevoed, je moet iets voor de samenleving doen, Sina. Je moet iets doen voor een rechtvaardiger, eerlijke wereld. Right. Al is het maar een kleine bijdrage, uh, door uh, wie je bent, hoe je je opstelt, door... Mijn ouders hebben 35, 40 jaar bij vrijwilligerswerk gedaan. Vinden dat ik dat ook moet doen. Moest doen. Moest doen. Uh, uh, um. en, uh, en daar ben ik ze heel dank, dankbaar voor. Hoor. Want mijn ouders zijn allesbehalve egoïstisch. Die geloven ergens nog in een goede wereld. Waar elk mens het verschil kan maken in het leven van een ander. Right. Ja, hoe klein ook soms. Dat kan troostend zijn. Dat kan luisterend zijn. Ja. Dat kan zijn dat je je eigen leefomgeving mooi maakt doordat je een positief mens bent. Mensen denken er is iemand die kun je als een soort energieboom vasthouden en die luistert naar je en, en, die, en die troost je. Zo ben, zo ben ik opgevoed. En ik, kan, ik merk, dat dus ik ben bijna een soort geprogrammeerd, dat ik dat niet, uh, uh, uh, ik kom daar niet van af. Ook al, ook al zou ik dat willen en zou ik denken van ik moet iets meer aan mezelf denken, individualistisch, gaat het gaat om mijn eigen ontwikkeling. Ja. Uh, uh, ik, ben, ik ben hier niet om de samenleving te dienen. Dat, het luk, dat lukt mij niet. En, uh, um, en, en dat zorgt soms ook bij mij dat ik dan uh, de, de grenzen ook daardoor niet kan aangeven. Right. Namelijk als er gevraagd wordt, moet je altijd leveren. En het kan ook zijn, precies wat jij zegt, dat het misschien ten koste van iets gaat. Kan het kan ten koste van een relatie of een netwerk zijn. Of uh, dat je mensen uh, uh, teleurstelt. Of nog veel erger dat mensen zeggen, wat een arrogante jongen is het geworden. Hè? Mm. Uh, je kijkt niet meer om uh, uh, naar mij. En ik merk dat dat, dat, dat, ja, dat wel dingen zijn die mij... Uh, je kan me heel erg moreel gijzelen, weet ik, van mezelf. Dat is echt een zwakke plek van right. mij. Ja. Dat, dat, dat weet ik. Dat mensen, en mensen die dat weten, uh, uh, uh, die, die hebben dat ook een paar keer ingezet. Je kan me echt een kutgevoel geven. Dat en, dan, je, en dan ga je rennen. Ik ga rennen of ik ga weg en ik voel me kut. Dat ik denk, uh, iemand uh, heeft om, vraagt om hulp. En, uh, en, en ik help die persoon niet. En uh, uh, ja, dat, dat zijn uh, denk ook zeker karaktereigenschappen, uh, maar ook uh, uh, opvoeding. opvoeding. Je leeft niet voor, je, voor jezelf alleen, zijn mijn ouders. Ja, ja, maar dat is inderdaad heel herkenbaar, dat ja. je niet alleen voor jezelf leeft. En ergens is dat natuurlijk ook wel waar, uh, op een gegeven moment... Jezelfontwikkeling, kom je op een bepaald punt, ja, dan kun je ja. misschien nog meer geld verdienen, of je kan uh, nog uh, uh, verlichter worden, of ja. je kan nog meer aan je trauma werken. Maar wat is het dan nog voor zin als het niet ten, ja. ten goede komt van anderen? Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen we vergeten dan vaak dat wij als individu ook een van die mensen zijn die geholpen kunnen worden. Ja, precies. <laughs> en. Uh, en dan, ga je, dan ga je dus, ben je dus geneigd om minder hulp te vragen. Om minder hulp te vragen. Omdat jij helpt. Jij, jij gaat natuurlijk geen hulp vragen. Jij gaat zelf geen hulp vragen. Nee. Dat, dat is het interessante. Hè? Want ja. dan, dan ga je. Maar je, je verwacht wel dat andere mensen om hulp vragen als ze het nodig hebben. Maar zelf vraag je het nooit. Nee, klopt. En, en zelf. Je dwingt jezelf. En dat is ook iets wat, wat ik doe. Om sterk te zijn de hele tijd. Mm. Je mag niet verzwakken. Jordan Peterson, Jordan Peterson zei het heel goed en uh, zijn politieke dingen zijn echt heel, heel problematisch geworden, ja. maar zijn, zelf, <laughs> zijn persoonlijke... Die, nog, nogal, <laughs> no, wel, wat... wat wel jammer is, moet ik heel eerlijk zeggen. Helemaal eens. Ja. Ik, uh, ik ja. was best wel, best wel fan van hem. Ja. Niet per se dat ik het met hem eens was, ja. maar ik was fan van hem met hoe hij dingen uitlegde. Uitlegde, ja, absoluut. Alleen hij heeft sinds kort een kant gekozen, lijkt het. Hij heeft een kans gekozen en dan denk ik van, ja, dat, is, dat is jammer. Nu ja, dat is, is jammer, ja, want als je, als je dat vergelijkt met uh, een stuk dingen die hij bijvoorbeeld tien jaar geleden schreef, is echt een ja. verschil ook hoor. Ja, ja. ja. en uh, ja, dat, dat is gewoon jammer. En hij is ook heel bitter geworden, lijkt het. Ja. Uh, maar ja, zijn, hij is dus, verbitterd. Ja. Zijn persoonlijke hulpdingen, zijn zelfontwikkelingsdingen zijn nog altijd topnotch. Ja, die zijn topnotch. vind ik. En ook. daarin zegt hij: behandel jezelf alsof je iemand bent die. Uh, Treat yourself like you're put in your own care. Dus alsof je ja. iemand bent waar je goed voor moet zorgen. Moet zorgen ja. dus... ja, dat is terecht ook. Ja, dat gebeurt nooit, hè. Ja. Want uh, uh, alles is in dienst van een ander. Dus dan kijk je niet meer om naar jezelf. En dat is wel een cultureel, cultureel ding. denk ik, Finkel, inderdaad. Vind ik ook een cultureel deel. Ja, ja. En zo ben ik opgevoed. Ja, en wat wij zijn ook gewend, dat je alles aangerijd krijgt. Alles... Niet in zin als aangerijd, ja. maar dat iedereen constant naar je vraagt. Hoe is het met je? Heb je wat nodig? Is er wat aan de hand? Bla, bla, bla. bla. Dus... Nou ja, egoïsme is ook, is, is ook iets wat heel, in, uh, hoe ik ben opgebroed, cultureel ook iets wat heel lelijk is. Ja. Iemand die egoïstisch, gierig is bijvoorbeeld, hè? Gier, gierig zijn is ook iets wat heel, uh, wat not dan is, weet ja, ik, ja. Uh, cultureel gezien. Uh, uh, terwijl je ook ergens kan denken, nou misschien is iemand gierig omdat hij een droom heeft, omdat hij... Iets wil verwezenlijken uh, of misschien wil hij wel een zaak, oh, weet je wel. Je, je, het, ja. kan allerlei, het hoeft niet alleen maar te zijn omdat iemand egoïstisch is, maar iemand kan ook denken van nee, ik werk er hard voor en uh, uh, maar het zijn allemaal dingen die, uh, die, uh, die, die, die, die, je neemt het toch mee, dus het is, het, je bent wel ik ben wel geprogrammeerd en ik mer merk dat het heel moeilijk is om van die dingen afstand te doen, om te denken van nee, ik kies voor mezelf en uh, ik zeg, ga nu tegen iedereen nee zeggen de hele dag door. Doe het gewoon niet. <laughs> Lukt mij niet hoor. Nee. Heb ik wel eens een keer geprobeerd. En uh, na drie nee's was de vierde was weer een ja, een, ja, een ja en ja en ja. En hoeft ook niet, want ik vind het ook geen, ik, het is geen straf. Ik zie het niet als een soort last of zo. Nee. Ik zou het juist leuk vinden, fijn vinden uh, uh, uh, als je dan ook uh, uh, ja, iemand kan helpen. Die ene student die eigenlijk droomt om stage te lopen bij je. Ja. Dat je toch die deur kan openen. Ja, dat is natuurlijk heel mooi als je mensen kunt helpen vanuit de positie waar ja. je in zit. Uh, het is alleen problematisch als het ten koste gaat van jezelf. Ja, ja. en ten koste van anderen soms. Hè. En uiteindelijk dus ook ten koste je van anderen. Je ziet ook dat uh, uh, als je uh, nou ja, te hoog in je bol krijgt en, uh, en ook te lang op een bepaalde positie zit, uh, je ziet toch altijd dat macht corrompeert gewoon. Ook ja. als het goede mensen zijn, weet je? Je, je moet ook nooit te lang op, op een zetel willen, willen, willen gaan zitten. Je moet ergens altijd denken: van nou ja, nu is het goed, ik draag het stokje over aan, aan uh, iemand anders. Uh, daarmee open je de weg ook naar, voor iemand anders. Komen om... kom we toch weer uit bij Rutte? Komen <laughs> we toch weer uit bij Rutte? Nou ja, Rutte, uh, <laughs> bedoel de langzittende uh, premier van uh, uh, Nederland, ja. applaus daarvoor. Maar als zij over tien, misschien twintig jaar aan hem vragen. Wat zijn nou de vijf dingen waar je trots op bent geweest? Vijf wezenlijke dingen die je uh, uh, uh, hebt heb, heb veranderd in Nederland. Ik denk dat je er geen drie kan noemen. Maar ja. ik kan wel vijftien crisissen noemen. Ja. En ik uh, bedoel, uh, het, er zijn er zoveel dat, dat, dat je... Weet je, op bonnetjeskwestie, als we nog ver, verder teruggaan met uh, teven... Uh, Toeslagaffaire, uh, Hawija uh, Afghanistan natuurlijk, uh, uh, uh, terugtrekken, Uni, Unilever met... Uh, oh ja, ja tuurlijk, ja, dat was ja, ik al vergeten. Een ja, smsje. Ja, ja, precies. Nee, maar, ik bedoel als we nog verder naar hem maar, denken, maar dat, ik, en, Kijk, dat, dat denk ik dan wel, als je dan de langste zittende bent, dat, dat je wel, als je terugkrijgt, denkt, nou, niet alles is goed gegaan. Maar dit zijn vijf dingen die ik wezenlijk heb veranderd in Nederland. Weet ja. en, en dat dat er niet is... Ten ja. goede al veranderd. Ja, ten goede. Ja. Dat, ja. Je, dat je terugkijkt en denkt, nou, dit is iets wat ik ten goede heb, heb, heb veranderd of dit is wat ik... Uh, uh, uh, en ik vind dat wel... Uh, uh, ja, dat, dat... Ik zou als zelf als premier zou zijn, zou ik niet trots zijn als ze over twintig jaar een boek over me wordt geschreven. En dat ze zeggen: van hij is de premier van de crisis en niks oplossen en alles weglachen. En uh, meneer Teflon en. Uh, maar ja, voor hetzelfde. Dit, misschien ja. zit hij er niet mee, hè? Teflon. Dus ja. dat, kan, dat kan. Ja, goed. Uh, even terugkomen. Voel je ook een bepaalde verantwoordelijkheid naar, uh, naar je plek van afkomst? Die hebben um, dus niet Nijmegen, maar eens terug? Uh, nou, nou, vooral Nijmegen wel. En, uh, en de afkomst, natuurlijk. Uh, ja, ook, natuurlijk. Uh, uh, maar. Uh, uh... De reden die ik die vraag stel is ja. omdat heel veel van je documentaires over die gebieden gaan. Ja. En je gaat nu over Mesopotamia. Ja. En je gaat ja. naar, naar de stad of naar het dorp van ja. je ouders. Ja, klopt. Ja, nee, klopt. Uh, nee, ja, ik wil natuurlijk gewoon uh, deels mooie uh, programma's maken. Programma's die mij ook zelf ook raken. Nou, dat, dan kijk je ook naar je eigen wortels. Naar je afkomst. Naar je uh, religieuze uh, afkomsten. Je kijkt naar alles, ja. naar het hele, hele, hele, hele plaatje. En, um, um, uh, en ik, uh, het is natuurlijk ook een soort verdieping in waar je vanzelf vandaan komt. Hè? Je, je verdiepen en jezelf ook proberen te begrijpen. Hè? Bijvoorbeeld, waarom ben ik eigenlijk zo? Ja. Waarom ben ik echt zo'n emotioneel mens? Waar komt dat vandaan? Is dat genetisch of ben ik zo opgevoed? Nou, dan merk je toch dat het ook deels... Uh, uh, Genetica is namelijk doorgeven, bijvoorbeeld van trauma's. Mijn moeder bijvoorbeeld, haar familie, mijn opa, heeft genocide in 1938 meegemaakt. waarin het Turkse leger wordt gezegd tussen de 50.000 en 70.000 koeren heeft vermoord in Dersim in die provincie. Uh, daar is we waar jij vandaan komt. Ja, waar mijn moeder vandaan komt, en oorspronkelijk vandaan komt, en dus ik heb daar nooit eigenlijk over nagedacht. Mijn opa praatte daar ook niet over, uh, uh, vond dat te verdrietig eigenlijk, dat hij wees is geworden toen in die periode. Hij was negen jaar oud. Um, maar hij heeft wel altijd met die pijn uh, uh, uh, rondgelopen, en die pijn wel voor zichzelf uh, gehouden. Toen hij wat ouder werd, toen vertelde hij in, in, in uh, versnipperd eigenlijk dingen, die, hmm. die er uh, waren gebeurd, dat uh, uh, Klen waar hij toe behoorde, uh, uitgeroeid is eigenlijk, dat heel weinig mensen het hebben, hebben overleefd. Uh, en, uh, en toen ik, het was heel gek, uh, de dokenzige bloedboerders uh, uh, maakte over de Armeense genocide dat, dat aan het uitzoeken was, ...vroeg ik me af waarom mij, het mij zo diep raakte... ...nog dieper dan eigenlijk mijn Armeense uh, reisgezel, Ara. Ja. Waar, dat, waarom raakt het me zo in, in mijn ziel? Wat is dat dan eigenlijk? Terwijl ik ben in Nederland geboren en getogen... ...in een veilige omgeving, in een, fa in een fantastische wijk. Ik heb geen één trauma meegemaakt... ...in geborgen kleine familie met ouders die heel erg verliefd zijn... Op elkaar, met vrienden. Ik bedoel, je zou elk kind uh, zo'n jeugd toewensen. Dat heb ik echt gehad. En maar wat is het dan dat emotionele, bijna melancholische... Uh, uh, uh, van een geschiedenis die ik eigenlijk niet ken, maar die mij zo diep raakt. En toen dacht ik van ja, dat is namelijk het doorgeven van een trauma... Die ook deels in mij zit. Van mijn opa. En, uh, want er is maar één generatie die daartussen zit. Namelijk mijn moeder. Uh, ja. uh, uh, en ik ging mezelf beter begrijpen. Waar waarom ik ook zo uh, emotioneel uh, uh, uh, een mens ben. En waarom dus ook de verhalen van de holocaust. Mij heel erg raken. Genocide uh, uh, verhalen. Ik ben zelf, namelijk zelf een overlevende eigenlijk van de genocide. Weliswaar derde generatie, uh, uh, uh, ja, maar mijn opa uh, was negen en hij was uh, wees. Hij had, had geen familie. Ik kan je niet voorstellen dat iemand geen familie meer heeft, maar hij heeft gewoon geen familie. Hij heeft, en, meeke, hij heeft geen, geen broer, hij heeft... zussen, oom, tante, neef, bestaat gewoon niet. En weet je hoe hij het heeft kunnen overleven? Uh, hij heeft het overleefd omdat een groep mensen zijn weggetrokken, vrouwen. Uh, uh, en kinderen, en een deel is dat gewoon niet gelukt. En een deel. is bij een berg pas onder. Uh, die zijn uh, neergeknald daar. Dus er is een, een. in de buurt van het dorp van mijn. Uh, van mijn opa is er een plek waar eigenlijk nog steeds. Uh, menselijke resten liggen. En waarschijnlijk dus van familieleden. en klanleden van, uh, van ons. En. Uh, ja, dat is heel grappig. Je bent dus. Uh, 23. Uh, fantastisch uh, leven. En zo langzaamaan ontdek je de verborgen geschiedenis van je opa. Dat, dat er dingen zijn gebeurd die, die gruwelijk waren. En, uh, en dan jaren later, daarna ga je een docu maken en alles wat er uh, uh, wat je ontdekt, raakt je gewoon diep in je hart. Ik bedoel, ik moest vaker huilen dan Ara, terwijl Ara is Armeens-Nederlands, die, die, die, zijn hele familie, is uitgegroeid. bij wijze ja. van spreken. in, in, in 1915. Uh, uh, en toen ja, nou ja, legde ik de, uh, de verbinding ook van. ja, dit is, is toch een trauma wat door is. Ge... En dat blijkt ook hè, uit allerlei wetenschappelijke onderzoeken. trauma's kunnen worden doorgegeven ook. Ja. op volgende generaties. Ja, de, de, deze kwestie van intergenerationeel trauma. Ja. De tra dat we trauma's overnemen van onze. Van onze ja. ouders, ja. van onze overgrootouders. Oh, ja. en de generaties daarvoor. wordt, denk ik, heel relevant. En is zeker in de gebieden waar wij vandaan komen. Ja. Ja. relevant. Iedereen is getraumatiseerd. Ja, iedereen is getraumatiseerd. En, <laughs> en, ja. en, en, als het niet, en als het niet een trauma is. die je vanuit je DNA overneemt. Ja. Uh, dan is het wel een trauma omdat. je ouders of je grootouders. geen enkele manier met hun dingen weg kunnen werken. Nee, en op de een of andere manier dat zich uit in de manier waarop je opgevoed wordt Of ja. in de maatschappij waarin je leeft. Waarom zijn we zo gewelddadig constant naar elkaar? Nee. Waarom, zijn we, waarom zijn we zo emotioneel? Waarom leren we nooit iets van de geschiedenis? <laughs> waarom vechten we al twintig of dertigduizend jaar met, met elkaar en, en, en uh, zijn we niet tot de conclusie gekomen, dit is niet de manier waarop we met elkaar uh, omgaan. Maar de ene conflict eindigt en de ander komt weer. Ja. En het is weer Hetzelfde patroon eigenlijk. Het ook als je naar, naar, naar Rusland kijkt. Ik bedoel, hij is, hij, is, hij is niet anders dan elders. Misschien andere wapens, andere mensen, andere plek. Maar uiteindelijk is het gewoon dezelfde... Uh, Wat is dat patroon, denk je? Nou, het patroon is natuurlijk ook gewoon... Uh, uh, uh, uh, het gaat over macht, het gaat over grondstoffen. Zoals Martin Luther King zegt van, hè, we, hebben, we hebben geleerd om als vogels te vliegen en als vissen te zwemmen, maar niet geleerd om gebroedelijk met elkaar te leven. En, uh, uh, en dat is ook zo, dat vind ik ook. Uh, uh, en er speelt natuurlijk veel mee, uh, geopolitiek, uh, nou ja. Kijk, Rusland-Oekraïne, hoe ik daarnaar kijk, was gewoon een, een, een ordinaire roofoverval eigenlijk. Zo zie ik het. Het ging natuurlijk om, uh, om de grondstoffen. En ja, ik uh, ja, bedoel, uh, waarom zou Rusland nou wakker liggen als ze een NATO-navo-lid uh, zouden worden? Snap je? hoe keers? Ik bedoel, Russen raken sowieso niet snel geïntimideerd door... Uh, maar... Uh, het is natuurlijk, die grondstoffen zijn wel belangrijk. vinden ze wel belangrijk. Ja. En uh, uh, aanschuur wordt het genoemd van de wereld. Daar ligt lithium, gas, weet ik veel wat ze nog meer allemaal uh, hebben. Dus je ziet daar ook gewoon uh, uh, ja, uh, belangen. En dat, en dat loopt natuurlijk overal. Uh, in elk conflict. Als je, als je bij wijze van spreken de, de grondstoffenkaart de conflictkaart legt, dan is hij bijna identiek. Ik wil niet ja. zeggen dat hij identiek is, maar bijna, bijna identiek. Dat er, er is altijd iets te halen er. Ja, ja, ja. En, uh, uh, Kijk gewoon naar Libië. Ik bedoel, het uh, land is in een soort drieën verdeeld. Uh, Haftar wordt gesteund door uh, Egypte en, en, en, en Rusland. Uh, de Tripoli uh, uh, uh, uh, regering, de, de dageraad coalitie, zoals ze zich noemen, door Europa, terwijl daar allemaal Al-Qaeda mensen in, in, in zitten. Ja, gaat dan, het gaat om olie natuurlijk. Ja. Als er nou geen olie was in Libië, hadden we ons nou druk, hadden we ons druk gemaakt om, uh, om Gaddafi? Als er geen olie was in Irak, hadden we ons druk gemaakt om Saddam? Ik denk het niet. Ja, Ik denk dat we dan hadden gezegd van ja, dit is zo'n lijpe dictator. Het zal wel. We ja. hebben er verder geen last van. Ja. Ja, dat, dat... Ik weet het niet. Ik denk, ik denk dat de olie natuurlijk zeker, zeker, zeker meespeelt, maar is de VS er nou echt op oliegebied er vooruit gegaan nadat ze Irak binnen zijn gevallen? Ik weet het niet. Nou ja, wat ze, waar ze wel op vooruit zijn gegaan, dat moet je niet onderschatten, is dat ze het land hebben gebombardeerd en eh, dat een bedrijf als Halliburton het heeft opgebouwd. Hè? Dus al die bouwopdrachten, eh, die, eh, en wat dacht je van Blackwater, van dat grootste beveiligings... Ja. Hè? semi-leger, commercieel uh, leger, uh, leger uh, uh. dus ik zou dat, ik zou dat niet, niet, niet onderschatten. Wij kunnen natuurlijk niet één op één zien wat ze nou hebben binnengehaald, maar bijvoorbeeld Afghanistan, hè, om je een voorbeeld te geven. Hè. Ja. Na de inval is gewoon de, de, de papaver uh, opiumproductie met 600 gegroeid. Mm. Staat in een VN-rapport. Het is niet wat ik zelf uh, uh, verzin. Ze staat gewoon in het rapport. Ja, en van bepaalde Roos. Hoe, papa hoe ons kan ons, dat? Ja, wordt heroïne op... opium, heroïne uh, ja. uh, uh, uh, uh, uh, gemaakt. En dan denk ik, het is gek. Blijkt ook nog dat er in de afgelopen jaren. Uh, dat uh, heroïne een comeback heeft gemaakt. in Amerika ook. Hoe dan? Ja, ik bedoel, die landen liggen nogal ver van elkaar vandaan. Volgens mij 10.000 kilometer, als ik me niet vergis. Wie transporteert het dan daar naartoe? Lijkt me stuk dat de Taliban vliegtuigen chartert om uh, de stuff in Amerika uh, te krijgen. En dat zijn wel dingen, en dat is niet om in het in complotistisch te gaan, want daar hou, ik, daar hou ik helemaal niet van. Maar je ziet wel het belang van, uh, uh, uh, van, van oorlog van, en economie uh, samen. Oorlog en economie samen. Of dat nu wapens verkopen is, of dat... Uh, uh, uh, de Taliban had een kantoor in Iran. Nou, ja. hoe dan? Ik bedoel... Het zijn niet je Sietese broeders. Je hebt, je hebt, je, je, jullie liggen elkaar ook niet goed. Ja. Oh, wacht even. De vijand van je vijand is natuurlijk... goed je vriend. Ja. En, uh, nou, Amerika die dan toetert over de moord op Khashoggi. What happened now? Ja. Immuniteit. Als Bin Salman naar Amerika gaat. Hij, wordt, hij kan nergens opgepakt worden. Want één, we hebben de olie nodig. En Trump heeft natuurlijk een aantal wapens verkocht aan uh, uh, Mohammed, Ammoetje, die die wapens weer in heeft gezet in Jemen. Waar we over zitten... Uh, Moetje is de koning van Saudi-Arabië. Moetje is de, de, de, de... Hij is of nog niet helft, officieel, nee, hè? Denk... Ja, hij, wordt, hij, wordt, hij is de, de troonopvolger. Ja. Hij, is, hij, is wel de, hij is wel de schaduwkoning. Ja. En, uh, en die wapens worden weer ingezet in Jemen. Een hele dag huilen over Jemen. Ach en Ween. Maar ik bedoel, het zijn toch de wapens die, die wij toch hebben verkocht. Ja. Aan, aan, aan hem en waarom sanctioneren we Saudi-Arabië dan niet? Ja. Mensenrechten schendingen, uh, vrouwelijke activisten die zijn opgepakt, uh, lange gevangenenstraf hebben, hebben, hebben gekregen en, en uh, ook met Qatar. Waarom heb je niet in het begin, toen het werd toegewezen, gezegd van wij gaan dit boycotten. Wij gaan geen elftal naar dit land sturen. Ja. Ja, nu heeft het geen zin. Nou, allemaal moest het naar de maaltijd om nu te gaan zeggen van... Uh, maar je had toen in het begin moeten zeggen. En in 2018 was hij in Rusland. Vond ook niemand erg. Niemand vond het erg dat er in China Olympische Spelen werden georganiseerd. Terwijl er een miljoen uh, uh, Oeigoeren in... in uh. Ik zou zo graag willen dat je één lijn trekt. Als het gaat om menselijke waardigheid, om mensenrechten, om humaniteit. Op al die... Aden zegt tussen haakjes, westerse waarden en normen, hè, die, waarvan je zegt die zijn geweldig, hè, hebben we in de verlichting hebben we die ontwikkeld. Nou, laat dat dan ook zien. Ja. Hè, want ik juich het toe, maar laten we dan consequent zijn gewoon. Ja. Hè, laten we die, die, die uh, de lat niet laten. Gaan we hoog houden voor iedereen. Ja, ja het, is, het, is, uh, het is dramatisch hoe er selectief. Gezond wordt ja, ja. in waar gaan we waarden wel hoog uh, houden en waar niet. Ja. En met Qatar is natuurlijk, dat is natuurlijk gewoon een ja. schande. Maar we zijn al het begin al, je wist dat ze het hadden gekocht, hè? er waren allerlei verhalen uh, ja. uh, uh, over. En uh, uh, uh, je, je veroordeelt Rusland, wat ik prima vind. Ja. Maar waarom veroordeel je Saudi-Arabië niet, wat ze in Jemen hebben gedaan? Ja. Of uh, uh, Oh. Of wat er in Iran gebeurt nu. Gewoon, wij zitten ernaar te kijken allemaal. Ja. Waarom denk je niet, we gaan de zwaarste sancties op Iran leggen? Het is wel veroordeeld. Ja, ja maar geen sancties gelegd. Sanctioneren. Inderdaad. Je moet meteen, uh, adden, dat er geen wapens mogen, mogen worden. Ja. En, en, en, en, en dat soort dingen. En, en dat mis ik, dat, als je het over selectief verontwaardiging dat mis ik heel erg. Ja. We zijn, we vinden het niet oké, okay. we, we, we uh, uh, veroordelen het, maar we hangen er niks aan vast. Khashoggi ook, we vonden het verschrikkelijk wat de journalist was overkomen die in die 5 uh, was gehaakt. Maar uiteindelijk. Hij is er toch lach, lachend van afgekomen. Kijk gewoon. Ja, nee maar. Hij zat bij de G20 te high-five met ja, iedereen. Niemand, bedoel... niemand gaat de prins van Saudi-Arabië, ja. die alle olie in handen heeft, ja. uh, iets aandoen. Of, ja. of... En daarom gaat er niks veranderen zo op die manier ja. als het gaat om mensenrechten en. En daarom, daar moet je ook niet boos over zeggen, als mensen dan in het Midden-Oosten zeggen, het Westen is hypocriet. Ja. Namelijk, ze zetten de mensenrechtenkaart alleen maar in als, het, uh, uh, als zij er zelf iets aan hebben. Ja. En uh, als er een belang is. Ja. En dan wordt er gezegd van, ja, maar we doen aan stille diplomatie met saudi arabië Oké, okay. wat levert het op? Stille diplomatie is ook iets achter de... Schermen, wat ik niet zie. Ik kan dat niet beoordelen of dat goed of ja. slecht is. Ja. Of is het een soort afkopen van. Ja, we zijn er wel mee bezig, maar we moeten ook. Hij ja, moet ook in gesprek. Ja. Weet je wel? Want het geld rollen. Ja, maar de schoorsteen is... moet branden. Ja, er is natuurlijk wel wat voor te zeggen, Maar de schoorsteen moet ook branden. Maar moet de schoorsteen ten koste van alles branden? Nee, nee. Vraag, nee, nee. Helemaal. Ben ik helemaal ja. met je eens. Maar. Uh om terug te komen op de wereld draaien door. Het succes wat ze hadden, moest dat ten koste gaan van nee, menselijke waarde? Nee, nee, nee zeker niet. Eh? Ja, het succes ja. wat ze hadden waren kijkcijfers. Ik, niet ja. ik zou dat... Ja, misschien vroeger wel, maar ik ja. weet niet of het nu nog zo'n... Uh, um, <laughs> ja, goed. Nee, maar waar het om gaat is, is, de schoorsteen moet inderdaad ook branden. En, ja. en als je hier, als we nu Saudi-Arabië gaan aanpakken... Hebben we hier oh, hebben we gas wat nu straks drie keer zo duur is in ja. de winter. Dan ja. het al is. Ja, ja geen, geen kabinet die dat overleeft. Nee, nee, nee. Dat is zo. En daarom blijven we. Daarom is het ook terecht als mensen zeggen, jullie zijn niet Want jullie denken alleen maar aan jullie zelf. Ja. En uh, je had ook kunnen denken, we, jaren geleden gaan we een strategie uitvouwen dat we minder afhankelijk zijn van het land. We gaan er al over nadenken, right. weet je wel. En, ja. en dat is er niet. Alles is korte termijn. Maar wat we worden afhankelijk. Hebben, nu, nu wel, hè. Nu gaan we, ja, we moeten we niet meer afhankelijk van Russische klas zijn. We moeten binnen een paar jaar moeten we daarvan af zijn. Dat had je al langer moeten inzetten. Ja. Je had die plan B al moeten hebben. Van Als die Russen gek gaan doen, eh, Oekraïne aan gaan vallen of een ander land, dan gaan wij overschakelen op plan B. En we zijn ervoor gewaarschuwd, hè? Al heel lang, sinds 2014. Ja, we zijn ervoor gewaarschuwd je, je door politieke niet partijen. Je zeggen dat dat gisteren is gebeurd. Nee, door de VS. Nee, maar door iedereen. 2014. Toen, toen al waren de waarschuwingen er al. We hebben het over acht jaar geleden. Ja. En we hebben niet alleen maar de afhankelijkheid vergroot. Ja. ja, zeker. En nog veel meer met Gazprom die overal zit in Europa. Ja. Hey, laten we teruggaan naar, uh, naar uh, opzoek naar het paradijs. Ja. Waarom de, die titel? Nou, de titel uh, is een beetje een poëtische titel, hè? op zoek naar het paradijs. Is ook op zoek uh, naar het mooie menselijke in de puinhoopen van het Midden-Oosten van Mesopotamië. We weten Mesopotamië, twee rivierengebied waar alles is begonnen. Daar zijn ook de meeste oorlogen geweest. En er is geen plek op aarde waar zo lang en zo vaak voor is gevochten. Ja. Dat is ook logisch, want de eerste steden uh, waren daar... Uh, Babylon, maar ook andere. En, uh, en ik dacht, hoe mooi zou het zijn als we uh, de mooie, de zachte, de hoopvolle, poëtische, romantische kant van het Midden-Oosten belichten. Dus in die puinstukken gaan we op zoek naar, naar de schoonheid. Schoonheid van het gebied, fysiek. Dus je denkt van, wauw, wat... wat. Prachtig hier, uh, dus alle la reisserie eigenlijk, ja. maar ook menselijk landschappen, schoonheid. En dat je ernaar kijkt en denkt, prachtig, uh, wat een mooie gebieden en wat een mooie meeslepende verhalen uh, in weliswaar gebied waar lang oorlog is geweest, maar dat je toch ook wel weer een soort herkenning van dat toch, ik zeg het maar weer voor de duizendste keer, zoveel op elkaar lijken ook. Wij zijn allemaal in dit leven op, op, op aarde om op zoek te gaan naar geluk in het leven, naar liefde, naar veiligheid, naar welvaart, naar welzijn, naar een mooie toekomst van de kinderen. Daarin verschillen we gewoon echt niet van. Waar we in verschillen zijn andere dingen. Namelijk de manier van leven, de manier van eten, van drinken, van dansen, van humor, van het verwerken, van leed. Maar dat is de schoonheid van de mens. Dat heeft zich in 20.000 jaar gevormd. Al die verschillende kleuren hebben zich ontwikkeld. En dat vind ik ook mooi. Dat, dat hè, uh, uh, de verschillende culturen uh, uh, uh, zich hebben gevormd, gecultiveerd uh, hebben. Die diversiteit is mooi. Ja. Net als in de natuur is biodiversiteit mooi. Right. Ook dat lelijke plantje is mooi. Het ja. hoeft niet allemaal dezelfde... Uh, en uh, dus je gaat naar deze serie kijken. Uh, en waarom Dersim? Want je zei in het begin, ik ga ik naar het dorp van mijn ouders. Das, dat was Dersim. Ja, nou ja, ik volg de, de, de route zeg maar. Van right. de, deels van de Eufraat en ook deels van de... Van de en uh, het gebied waar mijn ouders uh, vandaan komen, dus ook in Dersim loopt. Euf, Eufraat loopt daar doorheen. Yeah. En daar was ook een... Ja, is... Ook een mooi verhaal, die, uh, uh, uh, een heel romantisch uh, verhaal wat zich daar afspeelt. En uh, het is heel poëtisch en het is heel mooi. Maar het is, het is ja, om die menselijke schoonheid uh, te zien en de huiskamer in, uh, in te stralen. En uh, dat je uh, thuis op de bank zit en denkt wat een, mooie, wat een mooie mensen, wat een mooie verhalen, wat lijken we. Op elkaar, wat is de wereld mooi in al zijn kleuren en geuren en, en, uh, en klanken. En je gaat ook heel veel dingen uh, herkennen. En, uh, en een man die 70 jaar op zijn moeder heeft gewacht. En, en, en uh, die maar niet kwam, maar ze had wel beloofd aan hem om te komen. Dus. Uh, uh, uh, hoe oud was hij toen zij wegkwam? Zes. En, uh, zij was, uh, hij was ziekjes. En de moeder was op de vlucht. En uh, heeft hem in een klooster achtergelaten. En heeft tegen hem gezegd van... Uh, Wacht op mij. Ik kom jou halen. En hij heeft gewacht. Niet één. Tien. Maar zeven. En zij is helaas nooit gekomen. Maar de liefde voor zijn moeder. En de hoop dat ze zou komen heeft hem eigenlijk op de been gehouden. Hij is net geen tafte geworden. Zo. Dus uh, ja, dat soort, uh, dat soort meeslepende uh, uh, mooie verhalen. Ik was ook heel erg ontroerd ook door dit verhaal, omdat je je niet kan voorstellen dat iemand 70 jaar wacht ja. en geen leven opbouwt en... Niet denk ik ga weg, ik ga door met mijn leven. Hij had ook geen familie of gezin. Geen familie, niks. Uh, maar ook dat je niet denkt, ik ga door met mijn leven. Maar elke dag bij de poort, 365 dagen, 70 jaar lang. Elke avond wacht bij de poort totdat het donker wordt. En ook die avond, zoals elke avond met een gebroken hart, gaat slapen omdat ze weer niet is gekomen. En dat is... Ik oh, Zo'n verhaal is ongekend, maar het gaat natuurlijk, los van dat het heel dramatisch is, ook wel over liefde. Want uh, de hoop heeft hem eigenlijk zo lang in leven gehouden. De hoop wow. dat ze zou komen. Hij mocht nog niet doodgaan. En hij heeft zelfs op zijn sterpet gezegd van, uh, ik wacht al zo lang, is ze nou eindelijk gekomen? Ja. Dus dit zit allemaal in het op zoek naar het paradijs, waar ik fysiek ook op zoek ga naar het paradijs, volgens de heilige boeken is het paradijs in het Twee Rivieren, in Mesopotamië. Daarom zegt ze ook, heeft God zijn profeten naar dat gebied gestuurd. Uh, uh, uh, uh, en er wordt gezegd dat het uh, uh, op de plek is waar de eufraat en de titis bij elkaar komen. Dat is El Elkurna. Daar eindigt de serie ook bij de boom. Het paradijsboom, zoals ze uh, uh, uh, uh, genoemd uh, worden. Dus het is echt ook een fysieke, fysieke reis. En natuurlijk zijn Op zoek naar het uh, paradijs. Paradijs is wat wij ervan maken. Ja. Prachtig. Ja. Hm. Wanneer komt hij uit? Uh, februari. Dus het, okay. is, het is nog even. Een we, paar moeten nog even we moeten nog, we nog wachten. even wachten, maar het komt. <laughs> ja, ik uh, kijk echt naar. Het klinkt ja. als, een, als een mooie uh, ja, het wordt een documentaire. Heel mooi. Ja, het wordt heel mooi. En hoe lang ben je bezig geweest met dit te schieten? Uh even, we hebben uh, een jaar reis uh, voorbereid, zeg maar. En dan niet zozeer de route, want uh, visa aanvragen, toestemmingen en noem maar En echt het fysiek draaien was, even nadenken, ruim vier weken Turks deel, bijna vijf, drie weken Syrië en bijna vier weken in Iran. Het is ja. toch bij elkaar uh, reizen van drie in drie stukken. Uh, in Turkije begonnen, Syrië. Uh, uh, dus wel chron chronologisch. Uh. Ja, ben je dan ook al die tijd daar of vlieg je heen en weer? Nee, ik, vlieg, ik heb, ben dus drie keer heen en weer uh, ja. gevlogen. Normaal uh, uh, vliegen we vaker, maar nu dacht ik van uh, ook in het kader van uh, uh, nou ja, gewoon duurzaamheid, ook gewoon als we naar Irak vliegen, gaan we het in één keer opnemen. Ja. Wat heel heftig is, kan ik je zeggen. Vier, ja. vier weken draaien in vijftig graden is, uh, is de hel uh, en dat hadden we, uh, ja, nou ja. Je het, was daar in de zomer? Ik was in de zomer, dat <laughs> kon niet anders. Ja, het, was, het was gruwelijk, kan ik je zeggen. Ja. <laughs> ik weet nog dat ik een keer uit een taxi stapte uh, in uh, Erbil in hoogzomer, in hoogmiddag. Uh, in de middag is natuurlijk niemand buiten. En dat ik gewoon hoofdpijn kreeg van de hitte. Ik kreeg gewoon hoofdpijn. Ik wel eens... nou, Hé, hey, Simon. Ja. Ik uh, wil je hartstikke bedanken. Ja, we hebben heel lang gepraat, volgens mij. Ja, we hebben anderhalf uur gepraat. Zo. Ja. En uh, ja, gewoon een heel leuk gesprek. Dank je wel. Dank jij tijd. ook. Dank je wel voor de uitnodiging. En uh, tot de volgende keer. Ja.